Ja, bot is ook dood. Ik word gewoon... Ik pak net de bot, word ik gelijk doodgeschoten. En ze zitten al bijna op A. Andere drie zitten op A. Wat goed is. Ik weet niet zeker, hè? Daar je zien. Daar ook. Denk ik. Banana. Hier, hier. Ja. Wacht hem gewoon Oh ja. mijn god, de ace clutch, bitch. Wat deed ik daar? Oh lol. Jezus. Mijn hart gaat echt te hard. Je hart gaat hard, ah, grappig man. Oh mijn god.